Ik vond het zo mooi initiatief dat jullie hier in Leidstrijn willen landen door dit boefjesgedrag, uh, want dat is het natuurlijk uiteindelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, zeker ver van een early adapter ben in dit soort zaken. Dus ik had eindelijk uh, zo'n zo tablet aangeschaft om Peperlus te gaan werken. En toen kwam 3D-printing. Ik dacht van ja, moet ik nou weer terug naar de printer en papier halen. Gelukkig kwam toen de hype rond uh, dat uh, pistool. Maar dat pistool en die roof. Ja, dat is een, een, een mooie combinatie en tot jullie dat willen laten landen hier in Leidse Rijn. Als wijkwethouder ben ik daar enorm trots op. En ik denk dat we als wijk daar een enorme extra exposure kunnen krijgen. Uh, dit doet, uh, ja uh, geeft stof tot nadenken. Jullie uh, zetten ons op nadenken. En uh, ik vind het alleen maar mooi is dat kunst op deze manier breed verspreid wordt. En ik zou zeggen uh, download die app. En uh, voeg daaraan toe wat jullie willen toevoegen en daarmee maken we het nog meer en nog groter en uh, nog uh, leuker ook om te doen. Heel veel plezier ermee en uh, dankjewel.